Nou, ik kijk voornamelijk weer uit naar wat er in het gezin gebeurt. Um, het vorige seizoen uh, is geëindigd met dat Mees weg was. Mees is weg. Mees is weg? Ja. Dus um, ja, het is toch... Uh, de grote zoektocht gaat beginnen. Dus dat is wel voor uh, Fabi een hele, hele spannende gebeurtenis. En we uh, zullen zien waar dat eindigt. Nou, we staan hier nu bij het huis van, van mij en Erik. En daar gaan wel aan tafel... gaan er wel wat hele spannende dingen gebeuren. Daar ik, die gaan vandaag draaien, daar heb ik heel veel zin in. Dus ik hoop dat dat dan te zien gaat zijn. Ja, ik kan wel vertellen waar ik het meeste uitkijk... maar dan ben ik ook natuurlijk de boel een beetje aan het spoilen. Dus dat kan ik beter niet doen. Um, het is wel, wat ik heel erg knap vind van de schrijvers is dat ze... nou ja, echt heel erg goed uh, uh, met allemaal nieuwe situaties komen... die Volgens mij weer net zo herkenbaar zijn als in de eerdere seizoenen, en ze zorgen dat wij uh, allemaal, uh, dat alle personages goed bezig blijven met worstelen en uh, winnen bovenkomen. Ik mag dus niks verklappen, maar ik kijk ontzettend uit naar een nieuwe passie of een nieuwe hobby die mijn karakter heeft. Ik vind het ontzettend leuk dat mensen dat gaan zien en meemaken. Dus, uh... Ik kijk denk ik het meeste uit dit seizoen naar um, hoe mensen uh, kijken naar Lieke. Want Leek wordt best wel zelfstandig dit seizoen. En, en daar ben ik heel benieuwd naar, hoe mensen dat gaan oppakken. Dat ze eindelijk vertrekt uit het nest en gaat doen wat ze zelf wil.